Om een nieuwe gebruiker aan te maken binnen Google Suite, ga je naar admin.google.com. Log in met je beheerdersaccount. Ga vervolgens naar Gebruikers. Klik nu rechts op Nieuwe gebruiker toevoegen. Vul je de naam, de achternaam, het mailadres en beveiliging en telefoonnummer in van diegene. en klik op Nieuwe Gebruiker toevoegen. Deze gegevens kun je automatisch laten doorsturen door hier op het pijltje te klikken en vervolgens de optie Inloggegevens e-mailen te klikken. Je kan Tim nu een bericht sturen op zijn persoonlijke mailadres. Eventueel kan je nog een kopie naar jezelf versturen. Klik nu op versturen. De inloggegevens zijn nu naar Tim verzonden. De mail die Tim krijgt ziet er zo uit. Hij kan hier inloggen door op deze knop te klikken. Vervolgens wordt hem gevraagd om de voorwaarden te accepteren. Daarna kan hij een nieuw wachtwoord instellen en is zijn account klaar voor gebruik.